Ik ben Horik en dit is jouw nieuwste Tech Update. Bijna elk apparaat dat we dagelijks gebruiken is afhankelijk van USB. Wist je dat USB al sinds 1996 bestaat? Natuurlijk is er een hele hoop verbeterd sindsdien. De laatste ontwikkelingen zouden zelfs je werk kunnen versnellen. En daar hoef je niet eens nieuwe kabels voor te kopen. USB 4 versie 2.0 doet namelijk slimme dingen met de bestaande kabeltechnologie. Het grootste voordeel is dat de snelheden tot wel twee keer sneller gaan worden. Dat betekent betere schermen en snellere hubs. Als jouw USB-C kabels niet meer dan een paar jaar oud zijn, zouden deze mogelijk nog voor het einde van dit jaar hogere snelheden kunnen bereiken. Dat is wanneer de nieuwe standaard geïntroduceerd zou moeten worden. En natuurlijk blijven oudere USB-apparaten nog gewoon werken. Dat is nou het mooie van USB. Dit was de Tech Update van deze week. Volgende week meer.